Hoi, mijn naam is Julia en ik ga vandaag langs bij verschillende HVA-locaties... ...om een kijkje te nemen tijdens het HVA Techniek Festival. Kom je mee? We zijn dus nu een, uh, een naam aan het maken... ...die bestaat uit uh, alle letters van al onze namen op alfabetische volgorde. En dat wordt dan de naam van ons festival. En wat voor muziek gaat er op jullie festival gedraaid worden? Ik ga zwemmen. <laughs> Afro. Afro, ja, ja, ja, ja. Nou, wat moet een goed festival nou hebben? Bier. seks on the beach. Een koud pilsje. <laughs> een beetje dance muziek, een beetje hype. We hebben vandaag een uh, festival georganiseerd. Ik vond het leuk, want het was niet alleen organiseren, het was ook uh, spelletjes doen. Ja, het was super leuk om te doen. En we hebben echt wel iets heel leuks neergezet, vind ik. Goede sfeer, absoluut. Heerlijk. Nu lekker afsluiten met een biertje. Ja. Een biertje of twee. Ja. Dat is het belangrijkste.